Ik ben Erik Oudijk en ik ben uitgenodigd door Tom van Gestel om op deze locatie iets te doen zoals ik ooit in Soesterberg heb gedaan in Nederland. Maar het mocht ook anders. Toen ik hier was um, kwam ik al vrij snel op het idee om de rockshow te gaan doen. Dat is een idee wat ik al uh, een paar jaar in mijn kop had. En ik had nog nooit een goede plek gevonden om het uit te voeren. En ik dacht van nou dit is volgens mij de kans om het uh, te doen. Voor mij was het voornamelijk de fascinatie voor het fenomeen uh, rocks en, en stenen, rotsblokken. Puur de appreciatie van het, uh, van het ding, van het voorwerp. En um, ja, het leek me gewoon heel mooi om dat met meerdere kunstenaars uh, vanuit verschillende invalshoeken iets mee te doen. Het museum is eigenlijk een soort nieuwe pleisterplaats geworden voor um, kunstenaars die langskomen. En, um, mijn werk verrichten en dat blijft dan allemaal achter als onderdeel van, uh, van de rockshow. Ik wilde het het woord tentoonstelling zeggen, maar het is dus eigenlijk geen tentoonstelling, dat probeer ik het het vermijden. Het is eerder een soort collectief uh, ding. Mijn idee daarbij is een soort coöperatief kunstwerk wat bestaat uit uh, ja natuurlijk meerdere losse werken die gaan natuurlijk een dialoog met elkaar aan en ja, daar moet dan niet teveel nadruk uiteindelijk liggen dat het een tentoonstelling is. Dus op een bepaalde manier moet het werk ook um, heel erg voor zichzelf spreken. Dus we gaan ook niet met bordjes werken in het museum. En ik ervaar het toch echt als een heterotopie hier. Het is een ander woord daarvoor om het uit te leggen is, om het eenvoudig te houden, een plek van anders zijn. En is een plek die op zichzelf staat, eigenlijk um, niet voldoet aan... Waarde enorm in de maatschappij, maar misschien ook niet echt voldoet aan richtlijnen voor een tentoonstellingsruimte of een museum, maar meer daar ergens tussenin. Ik zit zelf hier natuurlijk al uh, alle twee maanden, dus ik blijf gewoon maar doorwerken. Dus dat werkt voor mij, dat is bijna een soort rode draad overal door. Ik zit hier dus in het, in het, uh, zeg maar het, het buitenatelier. Dat hebben we aan het museum toegevoegd. Het is een plek om buiten te werken en zal uh, is dan eigenlijk ook meteen een presentatieplek, dus ik maak hier een werk. Meteorite named Erica, en meteoriet uh, genaamd Erica. Dat is de naam van mijn uh, overleden moeder. Dit, dit project gaat, staat bij mij ook helemaal in het teken van herdenken en heel erg met gevoel en emotie mm -hmm. bezig zijn. En daar hoort sterven eigenlijk ook bij en vandaar die verzamelplek voor het herdenken. En uh, misschien ook wel de aard van mijn werk uh, nu. En uh, ik wilde dit werk wel aan mijn moeder opdragen. Als een soort zinnebeeld, als een soort beeld van. Mijn moeder die getransformeerd is tot een meteoriet die nou in de ruimte zweeft. Toen dit huis gemaakt werd door uh, mijn technische jongens. Uh, heb ik uh, een andere plek in het bos uh, met stenen gewerkt die ik heb verzameld. De bedoeling daarvan was om het soort ritueel gedenkplek te, te maken voor um, het herdenken van verloren dierbaren. Dus, uh, mensen worden ook uitgenodigd om uh, stenen met briefjes op te sturen en die gaan, gaan we dan plaatsen in die cirkelvormige stenenkring die ik heb gemaakt. En dan hebben we in het bos ook nog een put gegraven om enerzijds geologisch te spelen maar ook weer te kijken wat daar nou uh, uitkomt. Dat is ook weer een hoop stenen, dus. En ook om de, ja, dat bewijs te leveren: op de puinhelling van de Maas zit en hoe dat, hoe dat zit. Ja, romantiek, uh, of misschien moet je zeggen neoromantiek, speelt zeker een uh, rol in mijn werk. Ik denk dat het gewoon mijn kunstenaarspositie is. Um, heel erg gerelateerd aan het uh, dus escapistische idee, en, maar ook het activistische idee. En, ja, tegenwoordig heet dat, uh, is daar een nieuwe visie op, dat heet metamodernisme. En dat is eigenlijk een voortzetting van die ideeën daaruit. Het uh, heeft ook alles te maken met sensibiliteit. En inderdaad uh, met natuur bezig zijn, een verhaal willen vertellen. Um, maar ook met ambacht, uh, lang aan iets werken. Um, Jan bernard Koeman, die kruipt eigenlijk in de huid van een soort stenenverzamelaar die in een auto rondrijdt. En dat uiteindelijk ook uh, tentoonstelt en daar zit ook een hele soort romantische uh, positie in en dat heeft allemaal met reizen te maken en presenteren en dat is binnen te zien. De Belgische kunstenaar Yves Maas die uh, is met het landschap van de hier omgeving bezig geweest maar maakt daar eigenlijk een soort 3D foto's van die geprint zijn in uh, titanium en dan eigenlijk weer de Bijna de vorm van een rock krijgen, maar dan wel een heel speciaal soort, of een juweelachtige rock. Hij maakt een installatie die ook die context helemaal aangeeft van um, die gefotografeerde plekken. Gelinkt naar een Jean Massard, bioloog, die hier foto's heeft gemaakt. Um, Francis Denis, een andere Belgische kunstenaar, die doet iets met um, collectie plaatjes die hij heeft van uh, rocks en dat wordt geprojecteerd in een maquette en hij maakt daar eigenlijk, hij laat daar eigenlijk twee projecties zien, uh, zeg maar zijn hele collectie van, dat heeft geloof ik de titel More Boulders, dat is een ongoing verzameling van internetplaatjes die allemaal te maken met stenen, bergen, uh, gekke plaatjes, serieuze plaatjes, beeldende kunst en, enzovoort. Maar volgens mij krijgen we ook een video of een projectje te zien van uh, één steen die van alle kanten belicht um, gaat worden. Ja, we hebben een heel leuk mottobeeld, uh, of tenminste een uh, uitnodigingsbeeld. Het is een foto van Melanie Bonaggio. En dat gebruiken we als affiche, een ansichtkaart en uh, als billboard hier. Dus echt een publiekstrekker.